Welkom allemaal, in deze video gaan we rekenen met kwadraten. Wat is nu eigenlijk een kwadraat? Nou, als je een getal met zichzelf vermenigvuldigt, dan krijg je een kwadraat. Bijvoorbeeld, het kwadraat van 4, dat is 4 keer 4. Voor een kwadraat hebben we een speciale notatie, namelijk een klein tweetje. Rechtsboven het getal, in dit geval een 4. We spreken dat uit als 4 kwadraat en we weten inmiddels dat dat hetzelfde is als 4 keer 4. Het uitrekenen van een kwadraat, dat noemen we kwadrateren. In ons geval 4 kwadraat is 4 keer 4 en je weet 4 keer 4 is 16. Dus de uitkomst van 4 kwadraat is 16. Laten we eens een aantal getallen gaan kwadrateren. We hebben de getallen 7, 11 en 3 7 Je moet je niet schrikken van die breuk. Een breuk is gewoon een getal. Ik pak er even een klappapier bij en we beginnen met de eerste. Het kwadraat van 7 is 7 kwadraat. Dus 7 met zo'n klein tweetje erboven. 7 kwadraat is gelijk aan 7 keer 7. En 7 keer 7 is 49. Dus 7 kwadraat is 49. Ik mag het antwoord zo opschrijven en hoef geen berekening te noteren. Dus ik hoef er niet tussen te zetten 7 keer 7. Ik heb dat wel even gedaan op mijn klappapiertje, maar in mijn berekening hoeft dat niet. Gaan we naar de volgende. 11 kwadraat is 11 keer 11, en dat is 121. Dus 11 kwadraat is 121. Gaan we naar de breuk. Nu moeten we even goed opletten. Als ik een breuk kwadrateer, moet ik deze tussen haakjes zetten. En nadat ik deze tussen haakjes heb gezet, zet ik het tweetje erboven. 3 zevende in het kwadraat is dan 3 zevende keer 3 zevende. Ik moet het getal met zichzelf vermenigvuldigen. Nu zie ik twee breuken die ik met elkaar moet vermenigvuldigen. Hoe vermenigvuldig ik breuken? Nou dat was teller keer teller, noemer keer noemer. 3 keer 3 is 9 en 7 keer 7 is 49. Dus 3 zevende in het kwadraat is 9 49ste. Als we kwadraten in een berekening hebben, moeten we goed kijken naar de rekenvolgorde. We weten van de rekenvolgorde als eerste de haakjes wegwerken, dan machten en wortels, vervolgens vermenigvuldigen en delen, dit doen we van links naar rechts, en als laatste optellen en aftrekken en ook dit doen we van links naar rechts. Maar waar hoort het kwadraat nu thuis in dit rijtje? Een kwadraat is een macht. En hoort dus bij de machten. Kwadrateren gaat dus voor vermenigvuldigen en delen, maar na de haakjes. Laten we eens gaan oefenen. We gaan een aantal sommen uitrekenen. En we vergeten natuurlijk niet om de tussenstappen te noteren. We hebben... 6 plus 3 kwadraat keer 4, ik zie een plus, ik zie een kwadraat en ik zie nog een vermenigvuldiging. Dit betekent dat we dus eerst moeten kwadrateren. 3 kwadraat is 3 keer 3, oftewel 9, die 3 keer 3 zetten we niet in onze berekening. En de getallen waar we niks mee hebben gedaan, die 6 en die 4, die zetten we weer in onze berekening. We hebben nu een nieuwe som met een plus en een keer. Ik ga dus eerst vermenigvuldigen. 9 keer 4, dat is 36. De 6 neem ik nog even weer over in mijn berekening. Ik zie nu 6 plus 36 en dit maakt samen 42. Gaan we naar de volgende. Ik zie 2 keer 2 tussen tussenhaakjes in het kwadraat. Ik zie... Een keer, ik zie haakjes en ik zie een kwadraat. Dus ik moet eerst gaan uitrekenen wat tussen de haakjes staat. 2 keer 2 vijfde, dat is 4 vijfde. Ik zet deze tussen haakjes, want ik moet deze nog kwadrateren. 4 vijfde keer 4 vijfde, 4 keer 4 is 16 en 5 keer 5 vijf is 25. Dus 4 vijfde in het kwadraat.